Ken je ideale klant. Waarom is het belangrijk om jouw ideale klant te kennen? En waarom heeft dit invloed op jouw inkomen? Blijf kijken. Je ideale klant kennen is daar waar goede marketing start. Het start niet met het maken van een website, of een sociale mediapagina, of een advertentie. Nee. Het start met weten voor wie je het doet. Want als jij weet voor wie je jouw website maakt, of voor wie je jouw advertentie bedoelt, voor wie jij op je social media pagina wil gaan aantrekken, dan pas ga je die dingen ook goed doen. Jij wilt dat wanneer jouw ideale klant, jouw website of pagina bezoekt, dat deze aanvoelt dat jij haar of zijn angsten en verlangens nog beter verstaat dan dat ze zelf verstaan. Wanneer jij echt weet wat er in het hoofd van je ideale klant omgaat, dan ga je ook als vanzelf onweerstaanbare producten creëren waar zij op zitten te wachten. Je mag dan nog zo'n straffe copywriter zijn, of zo'n slimme marketing-expert. Als jij niet weet waar jouw ideale klanten wanhopig naar op zoek zijn, dan maken al die straffen en al die slimme tools geen zieke piet uit. Je moet dus bij zijn om niet met het concept je ideale klant aan de slag te gaan. Dat is ook waar alles start. Oké, okay, jij weet nu alvast dat het belangrijk is maar hoe begin je eraan? Je kan dit met je hoofd doen en met je hart doen. In je hoofd ga je een persona vormen en met je hart ga je gesprekken aan met je potentiële ideale klanten. Een volledige hoe doe je dit stappenplan heb ik voor jou in een masterclass gegoten. Een online gratis masterclass. Je vindt de link hierboven maar ook hieronder zodanig dat je hier echt werk kan van gaan maken en een stap voor stap duidelijk en helder beeld kan gaan krijgen van wie jouw ideale klant is. Ik nodig je heel erg uit in de Masterclass ken je ideale klant. Maar ook als jij vragen hebt rondom die klant, zet deze gerust bij de reacties. Je krijgt altijd antwoord. Maar de masterclass mag je echt niet missen. Het is de basis van alles. En wil jij geen enkele video meer missen? vast je, niet je te abonneren. Want ik zou het super cool vinden mocht ik nog meer tips jouw richting mogen uitsturen. Kisses! Salty kisses!